Voor DVS-TV, daar staat hij. Wie is dat? Adriaan Kruisheer. Adriaan Kruisheer. En uh, Adriaan, um, ben je nog aan het studeren? Ja, ik ga nu uh, mijn derde jaar bedrijfskunde in. Bedrijfskunde. Maar je bent eigenlijk ook al een beetje ondernemer. Je, je, dat stond tenminste op uh, Wikipedia. Ah, dat stond op Wikipedia. Ja, ik heb uh, vorig jaar in de zomer wat uh, gedaan met, uh, met bootjes in Amsterdam. Dat ging me wel goed af, maar uh, dat werd iets... Uh... Iets te veel met voetbal en de studie nog daarnaast. Ja, ja. oké. Okay. Uh, je hebt uh, toch al een bijzondere carrière gehad. Uh, Jong Almere City, daar uh, zat je op een gegeven moment. Heb jij toen uh, dat seizoen ook tegen DVS gespeeld, of niet? Ja, ik heb uh, de eerste keer was ik geblesseerd, het eerste seizoen. Toen de tweede keer heb ik hier wel ook gespeeld. En. Toen bij Almere heb ik ook nog een keer gespeeld, maar toen hebben we 4-1 verloren. Ja, hè? dat ja. was toen Maurice de Ruiter, ja, die, had, uh, die was, was met zo'n showtje de... bezig en uh, Roemion trouwens ook bij hem in. Ik zie hem nog zo rollen. Ja, ja geweldig, geweldig. Ja, ja was, uh, dat was wel mooi. Dus uh, toen dacht je van, hé, uh, hey, die ploeg moet ik uh, in de gaten blijven houden. Ja, toen sowieso. Toen, uh, toen ging mijn opa ook wel echt open voor het amateurvoetbal. En het voetbal dat DVS toen speelde was, ja, echt bijzonder goed. Eigenlijk veel beter dan dat wij dat speelden. Dus uh, ja, toen ben ik ze natuurlijk ook gewoon blijven volgen. En, uh, prachtige club. Dus, uh... Ja, prachtige club. Uh, volgens mij is Kemi City ook een schitterende club. Uh, ergens in Lapland. Finse Lapland. Klopt dat? Nou, dat valt wel mee hoor. <laughs> ja, nee, dat was uh, een heel leuk avontuur. Daar heb ik ongeveer drie maanden gezeten. Ja, randafspraken die we uiteindelijk uh, niet nagekomen. En toen, uh, en toen ben ik lekker naar huis gegaan. En, uh, alles op een rijtje gezet en echt gekozen, bewust voor het amateurvoetbal en studeren daarnaast. En het bevalt maakt veel beter. Ging je bij uh, Kemi ook met de uh, sledehonden uh, uh, naar de training of niet? Niet naar de training, ik heb het wel gedaan uh, toen mijn vriendin... Uh, <laughs> Vreselijk was. leuk hè? Nou. <laughs> ja, ja, geweldig. ja maar ik, ik, want ja, ik, ik zag dat en ik denk, oh, daar ben ik zelf ook geweest. Sari Selki, ah, was dat. En uh, ja, een hele mooie, uh, mooie tijd gehad. En met name die, die sledehonden, dat zou ik mijn leven ja. niet vergeten. Ja, <laughs> prachtig. Hé, hey, uh, Adriaan, ja, na uh, Sparta Nijkerk. Uh, heel verrassend uh, toch, uh, DVS 33. Bevalt het uh, tot nog toe? Ik heb het uh, enorm naar mijn zin. Ja, een uh, leuke groep. Volgens mij een uh, goede trainer. Uh, het is nog allemaal natuurlijk een beetje wennen in het begin aan elkaar, maar tot nu toe... Uh, ...ja, hartstikke blij met mijn keus. Ja, een trainer die uh, balbezit uh, heel erg belangrijk vindt. En dat, uh, ik, ik heb het idee dat jij dat ook wel heel erg belangrijk vindt. Want je wil hem wel heel graag uh, terug hebben als de tegenstander hem heeft. Ja, ja natuurlijk. Nee, ja, ik denk ook uh, dat het wel een van mijn krachten is. Uh, dat ik, ja, ik wil hem ook gewoon snel terug hebben. Ja. Als zij hem hebben, dan kan je niet scoren, hè? Ja, precies zo is dat. Ja, dat is de wijsheid van Kruijf, uh, ja. hey, um, je had ook nog een paar uh, voorbeelden, hè? Kevin De Bruyne, was uh, ik. Dat is jouw ja, favoriete is wel, speler. Dat is volgens mij alweer twee jaar geleden, maar het is natuurlijk een fantastische speler. En, uh... Je hebt er nu een uh, naast je lopen, hè? Ook uh, zo'n roodharige. <laughs> Maarten. Ja. Ja, ja, hele leuke speler, uh, hele leuke jongen ook. Uh, ja, super dat hij erbij is en uh, ik vind het echt uh, klas hoe, hoe hij zich opstelt. Uh. Als jonge jongen binnen, binnen onze groep. Absoluut. Hey, uh, je bent ook gek van uh, Borussia Dortmund, maar uh, ja, helaas uh, 3-1 verloren van Feyenoord. Uh, vervolgens uh, Bayern München, die natuurlijk ja, de ene show na de andere uh, gaf. Uh, dat is wel geniet. Kun je enorm genieten van zo'n Thiago? Ja, het is niet normaal hoeveel, hoeveel rust hij aan de bal heeft. Uh, de situatie is, uh, heeft hij altijd onder controle. Hij heeft ook, ook een fantastische techniek, waardoor hij heel veel ja, daarom mee compenseert. Maar... Ja, hoe hij kijkt, waar iedereen altijd staat, dat is uh, van een heel ander niveau uh, dan eigenlijk de rest uh, die op het veld staat dan. Hey, wat is jouw verwachtingspatroon uh, dit seizoen, DVS? Bedoelt u van mijzelf of uh, van het ja, team? Ja, in eerste instantie van jezelf en daarna het team. Ja, ik, uh, verwachtingspatroon, ja. Nee, ik, ik, ik ga gewoon mijn stinkende best doen. En, uh, ik ben uh, ja, gehaald om uh, wat creativiteit op het middenveld te brengen. En uh, daar ga ik gewoon mijn stinkende best voor doen. En uh, ik verwacht wel dat ik daar, uh, misschien niet gelijk in het begin, maar wel uh, gaandeweg echt mijn stempel wel op, uh, op kan drukken. En als team is het natuurlijk ook een beetje afwachten hoe snel alles uh, ja, op zijn plek gaat vallen. Maar we hebben, uh, we hebben echt extreem veel uh, kwaliteiten volgens mij. Dus uh, ja ik vind het lastig altijd om een, uh, iedereen wil natuurlijk horen dat, zeg, uh, dat je kampioen gaat worden. Daar, uh, daar, daar pas ik nu nog een beetje mee op, maar uh, ja, we moeten natuurlijk wel gewoon uh, voor een hoge klassering gaan. Noem maar even een paar uh, favorieten op, clubs uh, van de derde divisie. Ik denk dat uh, nou, Spartanijken kijk natuurlijk goed, die hebben zich ook wel goed versterkt. Uh, ik zie State Doko nu ook echt wel, uh, die hebben echt wel een paar hele goede ploegen. Ja, Harkama's boys is altijd, uh, altijd wel gewoon een goede ploeg. En dan zal ik vast nog een paar vergeten, maar... Uh, Hey, uh, we hebben ook wat uh, gifjes uh, opgenomen, maar uh, uh, Loukili had het net over uh, uh, soms mis ik een beetje gif uh, bij DVS. En dat wilde hij er een beetje wel inbrengen. Op de juiste manier en op de juiste momenten, zei hij. <laughs> Mee eens? Uh, ja. ja, nee vind ik wel. Ik, misschien is het ook nog wel een beetje uh, we hebben een vrij jonge groep. En iedereen is natuurlijk nog een beetje nieuwig. En ja. Voor sommige jongens is het volgens mij ook een beetje nieuw uh, de, naar de speelwijze. en Dan ben je misschien meer aan het nadenken nog van hoe alles moet in plaats van echt dat gif... Uh, ja, in het spel te leggen oké okay. hey namens dvs tv en alle supporters van dvs tv maar ook van het eerste van dvs dus heel erg veel succes adriaan dankjewel